Oh, wacht Oud mag... outdoor gelderland jazeker daar zijn wij vandaag en met uh, chris yeah. kim waar is kim oh daar is da daar is kim en uh, Tessa. <laughs> en nog nooit geweest dus ik ben heel erg nieuwsgierig we gaan naar de co-social tent Floor staat er en dat moet je toch maar niet doen en uh, ja we gaan het dus meemaken voor het eerst bij outdoor gelderland Oh, ik zal me al af te vragen, zou het gaan lukken met, uh, met kaartjes, met een scan? Ja, dat ging uh, prima. Waarom kies je ervoor om bij een paardenevenement te gaan staan? Uh, omdat wij zelf uit de paardenwereld komen. Ah. Dus vandaar. Wij, hebben zelf ook, ja, wij komen uit de sport, dus we kennen heel veel uh, mensen die hier uh, zijn. Dus vandaar dat wij uh, dat ook willen ondersteunen. En terecht, ja. zo wordt het. Dankjewel. <lacht> heb je niet alleen maar paarden, heb je tegenwoordig ook gewoon... Badkuip en keukens. Dag meneer. Daar is meneer. Ah, daar is meneer. Wat is uw naam? Aard van de Pol. Kijk en u bent van? Aard van de Pol. Badkamers en keukens. Kijk. Dit is de mevrouw van ouder Gelderland. Dus ik doe eigenlijk pak ik alles op wat maar. Voorkomt. Van bordjes maken tot bouwwerken, versleven tot uh, sponsor. En, uh, wat is het echt wat er dan tot nu toe is uh, voorgekomen? Ah, nou, je hebt natuurlijk altijd heel veel onvoorziene dingen die je gewoon niet uh, kan veranderen, wat vooral te maken heeft met het weer daar. Dus vorig jaar was het echt heel slecht weer, we hebben heel veel regen gehad. En dan moet je als organisatie natuurlijk heel goed op, uh, op inspelen om bepaalde dingen op te lossen. Ja. Dus dat ja. is denk ik het enige, want dat is ook het enige punt waar we niks aan kunnen organiseren. Wat vind je eigenlijk het leukste aan nou, het Gelderland? Want... Van alles. We hebben springsport, dressuur, we hadden de parasporters op dinsdag en op woensdag hadden we alle jeugd. En die hebben ook een super leuke dag gehad. Dus dat vind ik echt, uh, we hebben voor ieder wat deels. Dus daarom is het een heel breed evenement. Ja, dan ja, we de volgende pony. Ga je hem optillen of niet? Ja. <laughs> Ach, zo oor ook. Wie oh. oh. Ik ben Rob van Boxtel en uh, ik heb een ruipersportzaak. De pony is 19,95. Ah. Oh. <laughs> pony? Ja. Je kan er alles mee, je kan er poetsen, je kan erop zitten, je kan er weg mee stuiteren. Uh, het voordeel is dat je zijn stal niet hoeft te mesten en je hoeft er geen water en uh, voer te geven. Deze persoon komt gewoon helemaal hobalistiek. Het komt gewoon helemaal uit Japan. Kijk maar. Dit ja. wel heel chique in we Ja, maar he? ik heb lekker water. Lekker <laughs> ik, zeeleet. Oh. Ik zie hem niet. Drink je het dan ook op, Kim? Ja. Oké. Okay. Mm, anders heb ik hier van een kleintje. Ik je het ook op, Chris? Uh, zeker. Dan mag je. Zo. Je ziet hier wel echt lekker. Ja. Lekker. Ja, de wereldkampioen Johan dan aanstekt. Johan Dobberdam, de Lemons. Nou Tess, ga maar. Eh. <laughs> Bij het CEO heeft ze Hallo. je nog staan toejuichen. En wie staat er nu aan de leiding? The winner, the winner the selection, of our store, do double-dub. Yeah? And he's the Hallo. De Ramsey en even DA weten de barage te bereiken. Vaak In oh, oh, de tijd. Alle keer round 72.60. Eigenlijk. We gaan naar Niels Brussen. We hebben Chester TZ. Zo vano zetten en de Rebel 2 Ik heb een acht jaar voor de voorvang met de Goethe Chester. In bezit van Niels Brussen en van Nico dus van de Oude Wijn. Die is ook vandaag hier. Ja, ik zal niet zeggen een eenmalig gevoel, want ik heb het geluk dat ik al een paar keer zo'n gevoel heb mogen hebben, maar ja, het is abnormaal, het is ja. uh, bijna, niet, uh, bijna niet in te vullen hoe dat voelt, Dat uh, is geweldig. geweldig, het is gewoon een geweldig gevoel. U hebt zelf kinderen en vindt u het leuk om naar uw kinderen te kijken terwijl ze rijden of naar u te kijken? Nou, ik moet zeggen, ik vind het hartstikke leuk, ik heb kinderen, maar uh, van de drie rijdt er maar één. Oh. Nina, een meisje, en die vindt het ook heel leuk, en ik vind het ook heel leuk dat ze het heel leuk vindt. Maar ik vind het altijd wel een beetje eng om naar te kijken als ik heel eerlijk ben. Dus ik rijd liever zelf als dat ik erna moet kijken. Uh, maar ik ben natuurlijk wel heel blij dat ze rijdt en ik vind het natuurlijk heel leuk, dus ik kan er wel van genieten. Maar ik vind het een beetje eng, ik ben altijd een beetje zenuwachtig als ze moet rijden. Ja, maar als je zelf zo hoog springt, waarom vind je het dan eng? Ja, maar dan heb rijden? ik het gevoel, als ik zelf moet springen, heb ik het gevoel dat ik het zelf in de hand heb. Dat heb ik natuurlijk niet altijd. het zit toch gewoon in de kield? Het zit in het bloed, ja, maar ik ben toch een beetje, ik vind het een ja, aardig. Ja. Ja. Wat vind je zo leuk aan Auto Gelderland of een ander evenement? Nou, ten eerste is het natuurlijk voor ons leuk Auto Gelderland, omdat het een eigen land is voor uh, eigen publiek. Dus dat maakt het extra mooi en leuk. En het, uh, ja, het, het, het evenement hier op Papendal is gewoon qua faciliteiten fantastisch voor een... Uh, voor een heel mooi, hoogwaardig uh, uh, uh, concours op, op hoog niveau. Dus het is uh, voor ons een top evenement. Oké. Okay. Ja. Nou, wat nou als je voor de laatste dag op aarde was en dat je dan naar Mars zou gaan? Wat zou je dan de laatste dag doen? My God, dat is een goede vraag zeg. Okay. Ik, zou, uh, ik, zou, ik zou het echt niet weten. Ik zou uh, in ieder geval zorgen wel dat ik de laatste dag... Uh, genieten. Geniet. Hoe dat maar is, maar ik weet het, maar genieten geniet het ook wel, die laatste dag. Oké. Okay. <5 -in> ja, dat is natuurlijk het, het spelletje, hè. Als je een balken afgeen hebt, is dat foutloos gaat. Het is wel frustrerend dat het, er het balletje eraf gaat. Aan de kant, als het een balken gaat, is het extra mooi. Dus dan weet je, als je een eraf gaat. Jeroen ook komt het ook. Ja, wij niet zo Ja, dat vliegt nou. vaker dan dus dat we winnen. Ah, helaas. Daarom is het winnen juist ja. zo leuk, toch? Ja, Zo is het. Graag gedaan, veel plezier jullie hè? Ja, dankjewel. En vloggen, of hoe zeg je dat? Vlogsen. Ja, ik ben ja. ja. ja. <laughs> hey, Jeroen Hendrix. van van Hendrix Hoveniers. Nee. Wat doet u hier Wij zijn van ook en wij zorgen dat alle bloemen en planten er de mooi de mooie bij staan. Dus wij zetten alles neer, zodat alles netjes staat, alles water krijgt en dat alles niks aangekleed is met, met bomen en planten. Ja. Dit hoort er eigenlijk niet echt bij, maar ik heb zo nog een uh, watergieter uh, nodig ja? voor de plantjes dus bij de Coast Ocean. Krijg je van mij. ben je al geweest? zijn er eigenlijk al van bij. Het is al een jaar of 7. Het begint toen het ook nog in de steeg was, Dan ben je het al. En uh, ik vind het hartstikke mooi Hier met de nieuwe opzet. Het het mooi wat kleiner gemaakt en uh, veel uh, voor mensen, het publiek is wat, wat dichter bij de paarden. En uh, nee, ik vind het een goed geslaagd uh, goed geslaagde opzet. Als je voor de laatste dag op aarde zou zijn en toen je ja. naar Mars ging, wat zou je de laatste dag doen? De laatste dag zou doen? Ik denk dat ik met uh, kinderen naar de, de hand zou gaan over wat Parapaard is en doet? Ja, heel graag. Parapaard zorgt ervoor dat meneesjes eh, die paardrijden voor gehandicapten aanbieden geld krijgen. Dus alle mensen die dus geen topsport rijden, dus niet hier in de wedstrijdring, maar die op meneesjes rijden. Dus die uh, op een huisbed liggen, die spastisch zijn en op, uh, op een pony gaan zitten en daardoor ontspannen. En dan lopen het allemaal mensen naast, om ze natuurlijk op dat zadel te houden. Uh, autisten, dus zwaar autistische, met name kinderen, uh, die dus gaan ponyrijden en daardoor eventjes uh, ja, contact met het paard krijgen. Als jullie meer willen weten van dan moeten jullie beneden in de beschrijving kijken. Dit? dit is Lea de Martin. Kijkers. Hallo, ik ben Albert Soer. En uh, wat doet u uh, met het springen? Ja, ik ben hier sprengeruiter. Uh, tijdens Outdoor Gelderland, internationaal Concoursiepiek, uh, ben ik deelnemer. En hoe hoog heeft u gesprongen? Uh, deze proef stond op 1,45, die ik net gereden heb. Vanmiddag heb ik een 1,35 meter proef gereden en een 1,45 meter proef, was de andere proef. En welke heeft u gewonnen? Uh, er de, de was de proef hiervoor, dat was de 1,35 meter met barrage. die uh, won ik met uh, de Hengst Florian. En dan komen ze, de winnaar Debenaar, Althoudsje. Waarom heeft uw paard geen knoertjes, maar staartjes? Het uh, is iets meer mijn favoriet, dat is maken okay. verschillend en ik vind dit eigenlijk wel leuk. Oké. Okay. <laughs> Verwacht u ooit nog een paard te hebben als okidoki? Uh, ik ben er zeker mee bezig, ik heb een paar fijne, hele fijne jonge paarden weer en uiteindelijk is het altijd afwachten natuurlijk. En zo. Maar er zitten wel weer een paar bij waarvan ik een heel goed gevoel heb. Waarom wil je eigenlijk niet zo'n sokken aan? Oh, dat is er gewoon bij, een beetje bijgeloof, uh, <laughs> eerlijk gezegd. Maar waarom heeft hij dat, dat bijgeloof dan? He? Waarom heeft hij dat bijgeloof dan? Ja, dat weet ik niet. Dat heeft hij er voor zich, denk ik, uh, okay. vastgehouden. Dat zei ik, ik ben vast niet de enige. Ja. Ik moet altijd de roze aan hebben bij de wedstrijd. Kijk, dat is ook zoiets. Anders dus. gaat het niet je, De ene heeft dit en de andere heeft dat. Ja. Nou. Misschien kun je nog even vragen hoe vaak hij op Outdoor Gelderland gereden heeft en wat daar leuk aan is. Dan moet ik wel even heel diep nadenken, want ik kom hier echt al heel lang. Volgens mij al vanaf dat het nog een Preesk Haaf was vroeger. En dat hoorde ik toevallig net vandaag dat het in 1990 voor het laatste was. Oh. Dus dat is al heel lang geleden. Ja, dat is inderdaad al wel heel lang geleden. Dat ik toen met jeugdwedstrijden sowieso, weet ik dan nog. En dan, ja, toen is het hier op Papendal een poos verder gegaan, tot 2001 was dat geloof ik. En toen is de poos ongebroken, dat het niet is geweest. En nu is het denk ik sinds vijf jaar weer aan de gang of zo. Zoiets. Oké. Okay. En we zijn blij dat het weer terug is, want het is een supermooi concours. Ja, zeker. Dank ja, we wel. deze paagpokestijl de en dus we Ook ze ook welke Ja, hartstikke okay. super. Jullie nog heel veel succes. Ja, dankjewel. wel. veel plezier hier op Outdoor Gelderland. We zijn bij Outdoor Gelderland geweest en nu gaan we weer helemaal terug naar Maassluis. Ik heb hier de Daltons mm -hmm. bij me in uh, Orde van Grootte. <laughs> Hoe was het, uh, Christine? Het was echt superleuk. Kim? Ik vond het ook heel leuk en we hebben een heel schattig armbandje. Ja, dat is zeker lief. En daar staan de namen op. Ik heb ook nog zo. Power! Bella! Ik dacht eigenlijk dat Kim een armbandje zou nemen met mama erop. Nee, natuurlijk niet. Dat zou ik ook niet doen. Ik heb ja.